Peter Wesselink, allereerst van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning. Uh, wat een heerlijk begin was het. Ja, 1-0. Gelijk al uh, de eerste bal voorlangers uh, uh, zat erin. En. Uh, ja, je... Was, ik, ik vond het begin ook apart, we kregen de, en de aftrap en zij kozen de kant waar de zon uh, de hele eerstel was last van had, dat vond ik heel bijzonder. En we waren dinsdag getraind en uh, daar hadden de jongens echt last van en in de warming-up echt last van. En dus we zeiden ook van nou, als we enigszins kunnen kiezen dan... Uh, maar, maar, maar zij kozen de kant en uh, ze Jij... niet van bewust, uh, had ik het idee. Uh, Jij dacht ook dat de keeper er uh, inderdaad uh, last van had? Ja, ik denk dat de keeper zelfs bij de 1-0, bij de lange voorzet die lang onderweg is, uh, uh, er last van had. Uh, ja. maar, uh, uh, vervolgens uh, herstelde Hercules zich natuurlijk uh, fantastisch na die 1-0. Toen hadden we het even moeilijk, hè? Ja, nou ja we, we stonden redelijk ver omhoog met Stefan Quincy. Maar ja, ik moet zeggen, daar we niet echt druk op een eerste opbouw. Uh, dan staat, ontstaat daarachter ontstaat er een, uh, een gat. De speelden met, uh, met die rechtsbuit, die 11. Speelden ze heel veel aan de binnenkant. Dat is eigenlijk een extra middenveld. Dan moesten wij steeds keuzes maken. Ja, dat hadden we niet echt heel, uh, heel goed voor elkaar. Uh, en... Uh, ja, toen, toen waren hun wat meer aan de bal. Ja. Maar na een minuut of 20, 25 begon het een partij te lopen en daar moet je toch ook wel enorm van genoten hebben, Peter. Ja, zeker. Ja, goede goals. Ik moet zeggen, scoreverlopen, wat... het zat ons niet tegen, laat ik het zo zeggen. Want zij hebben er ook wel wat, wat kansen gehad, de bal van de lijn in de tweede helft. Maar de, maar de eerste helft hadden we echt een fase uh, ja, met het voetbal wat we graag willen spelen, op hun helft tegen de 16 meter aan. En ik moet eerlijk zeggen, ja dat uh, klinkt misschien niet heel sympathiek, maar ja, aan de bal vond ik ons nog niet eens helemaal heel erg goed spelen. Ik vind ons normaal gesproken nog veel vaster aan de bal. Uh, ja, we hebben een aantal momenten ook zomaar de bal ingeleverd, terwijl er helemaal geen druk op zat. Uh, ja, dus uh, hartstikke mooi en goede goals. Uh, hè, Mark, nogmaals, normaal halen we aan de bal vind ik nog, een nog een beter niveau. Uh. gaan we zaterdag doen. Nou ja, weer een andere wedstrijd. Ik bedoel, uiteindelijk uh, 5-1 was mooi. Die 5-2 is dan toch nog even een smetje. Ik bedoel, uh, dat zit dan toch nog in mijn hoofd. Waardoor je misschien nu nog niet heel, heel erg euforisch bent. Uh, en zaterdag dus gewoon weer een nieuwe wedstrijd. Uh, kijken hoe we hier allebei uitkomen. Want het is uh, anderhalve dag rust eigenlijk van de, van de zotten. Uh, want uh, ja, niemand is nog hersteld. Dus uh, ja, kijken hoe we hier met elkaar uitkomen. Uh, ja. Elk nadeel heeft, een, heeft zijn voordeel, want door dat laatste doelpunt uh, moet je wel de focus uh, de, erop houden zaterdag, uh, Peter, toch? Ja, nou, sowieso. Uh, ook al uh, was het 5-1, moeten we ook uh, de, de focus erop houden. Hè? Maar uh, ja, die 5-2 nogmaals, uh, jammer onnodig, uh, ja, blijft een beetje hangen. Maar Ik denk dat het publiek uh, heeft, heeft toch genoten van een, uh, een prachtige voorstelling. En uh, de, ja, daar zijn we toch met z'n allen ongelooflijk blij mee. Nee, tuurlijk. Hè. Ik bedoel, je speelt na competitie. Tegen, tegen, de, tegen de beste ploeg uit de tweede en derde divisie. Of tw ja, tweede en derde divisie. Uh, en als je dan met 5-2 wint in de eerste wedstrijd. Uh, en met name ook de goals die we maken, goede goals. Uh, ja, ik denk dat we gewoon tevreden moeten zijn. Dat het publiek ook wel uh, tevreden is. Maar nogmaals, het zal ons niet tegen. Het zal ons niet tegen. Precies. Oké, okay, nogmaals, van harte gefeliciteerd. Geniet in ieder geval van deze overwinning. En zaterdag weer erop dran zeggen ze nou dran oké okay. <laughs> oké okay.